Het is vandaag zondag. Weet jij wie er zijn, Jullie? Wie zijn er? Ja, mama en je tante zijn er, hè? Ja. Nou, het zijn mijn juffen. En uh, ik ga vandaag een bb-proefje rijden en ze gaan me vandaag helpen. Dus uh, ik ben benieuwd. Jij ook? Hallo. Uh, ja oké okay. goed zo dan schouders wijken voor je binnenbeen zo ja goed zo kijk als je nou een dressuurwedstrijd gaat doen dan kan je natuurlijk gewoon zoals ik de bak in gaan en dan zeg je ho paard en hu paard en ga paard en dan ben je klaar maar je kan natuurlijk ook gewoon even iemand meenemen die er verstand van heeft en dan vervolgens allerlei dingen vertelt waardoor je beter de baan in gaat ik was eigenlijk heel erg tegen uh, van tevoren allerlei dingen nog, erin proppen, weet ik het allemaal. Maar gisteren is Daan mee geweest naar de crossles met Tess. En nu snap ik het. Er zijn namelijk verschillende manieren van iemand ondersteunen tijdens een proef. Ik hoorde wat je aan het vertellen was over dat wij met de oortjes doen. Ja. Maar kijk, dat is gewoon heel fijn, want dan kan ik ook gewoon soms iets, tegen, iets grappigs tegen Daan zeggen... ...als ik merk dat, ik, uh, dat ze een beetje gestresst raakt of zo, weet je. Dan zeg ik gewoon, uh, ja, weet ik veel... Uh... De Aan van de noem oh. maar even wat. daan van de Aap, oh. Ja, de A van de Aap. Kijk, da, daar, daar hebben we Daan en die moet zo een wedstrijd rijden. Wat ga je doen, Daan? Ik heb vandaag een wedstrijd met Kier in het L2. Wat ga ik vandaag doen vandaag? Nou Julie, wat heb jij? Ik heb een prijs gekregen. Oh, voor wat? Le voor wat? Om niks te hoeven doen. Om niks te hoeven doen? Nee. zo, Daan. Ik heb besloten om maar eens een keer een proef van een juf te filmen. Wat ga ik ermee doen? Dat weet ik niet. Maar het is hier eens wat anders. We kunnen namelijk even kijken hoe een juf het doet. Het is een vierjarig paard. Oké. Okay. Nou, Deze juf gaat schreeuwen, die. En, um... A, ik zie binnenkomen in de arbeidsdraf! A, ik zie binnenkomen in de arbeidsdraf! Dat is inderdaad schreeuwen. De juf is klaar met rijden. En wat gaat ze doen? Slijgpaarden! Met Spirit en zijn moeder. Oh, heel Hoeveel punten heb je? Hoe slecht is het? 189,5 en 197,5. Oh, oh heel heel heel. Ik heb een 3 voor het aangalopperen, een 4 voor mijn galop en een 8. Ja, maar goed. Maar kijk, zie je met de dressuur. Is het ja. als, kijk, als je springt en dan gaat de balk af, ja, ja. dan moet je nog steeds wel Netjes rijden, natuurlijk. Maar ja, dan is het natuurlijk wel een beetje. Mag ik het zeggen? Ja, ik ben natuurlijk een dressuur. Dus ja. ik vind dat het dan van best is. Daarom is ja. dressuurrijden ook zo leuk. Want nee. dan kan. Jawel. Mm -hmm. Als er dan wat misgaat, dan kan je dus nog gewoon zorgen dat je hele goede punten rijdt. En dat je dus een prijs hebt. Ja, Terwijl als die balk het, eraf het, is, het ja. Het gaat toch niet om die prijs? Niet? Nee. Het gaat om het plezier en de lol die je hebt en dat je er wat van leert. Het gaat niet om de prijs. Oké, okay, dan voed ik mijn kind dus verkeerd toch? Ja. <laughs> nee, dat ben ik ook met je het eens. Het gaat om de... de prijs. Zie je? Het gaat Charlie, wel om de prijs. Het gaat niet om de prijs, het gaat erom dat je het kijk, kijk. leuk vindt. Kijk, kijk. Okay, Alleen als je geld voor? kan winnen, dan wil ik wel winnen. Oh, maar dat kan je nee. winnen? Ja. Oké, okay, dan ga ik vertellen. Ja. Ik ga vertellen. Uh, kijk, ik heb voor mijn binnenkomen een 5. want dat voelde ik dat hij heel erg ging uh, slingeren. Oh dus dan heb ik daarna twee onderdelen, dus door een S van Hans veranderen. denk ik, als ik die nou zorg dat die helemaal perfect is en ik haal een 7. Dan heb je eigenlijk bij ze allebei een 6. Dan heb ja. ik eigenlijk bij allebei een 6. Ja. Zo doe ik dat altijd een beetje oplossen. Als dan bijvoorbeeld een galop fout gaat, denk ik, oh, dan heb ik daar weer een paar onderdelen oh, om dat goed weer recht te breien. Ja, om weer goed te maken, zeg maar. Ja, ik heb zo... wel heel veel zeven. Dus ik krijg meestal 4, 5 en 6. Nou, deze is, over... deze is niet alleen maar 7. Maar kijk, je toch nog 189 punten. Je ja, hebt zelfs een 8. En een 3, en een 4, en een 5, en een 4, en een 5. Dus... Ja, dat komt meer in mijn zandere. Uh, nee. nee, je gaat gewoon rijden, want dat ik Daan ook gedaan. want Kijk, keer is nog ja. jong en moet ervaring op doen, hè. Dus we, gaan de... hier, ja, dus we gaan hier niet heen met, oké, okay, we moeten ja. winnen of we moeten iets doen. Dus we gaan ook wel echt voor de ervaring en ja. voor de, uh, het moet ook wel. Hij moet weten dat het ook wel gewoon leuk is in de ring en dat het niet zo stom is daar en spannend. Ja. Dus Dani gaat dan wel natuurlijk zo rijden van, uh, uh, nou ja, oké, okay, je, je mag wat eng vinden, maar toch moet je ook wel weten wat het leuk is. Dus je blijft hem wel leiding geven en vertellen wat hij moet doen. je gaat niet denken, oeh, eng, oh, lastig. Dus dat gaan we straks ook doen, hè? We gaan wel voor de lol en voor de plezier, maar er is geld te winnen, dus je wilt ook winnen. Ja, als er geld te winnen is, wil ik winnen. Ja. <laughs> nou Tess, ik heb natuurlijk uh, dames voor de, hoe noem je dat, support. Maar ik kom jou ook even ondersteunen. Oh, okay. Want mensen noemen me altijd zweefsteef. Maar kijk, ik help Daan er ook altijd mee en dan lachen ze me altijd wel uit. Maar toch zegt ze dan altijd: heb je wel je owetjes bij, hè? Dus zo doen we dat. Kijk, en dan heb ik. In, eigenlijk heb ik dan. krijg In mijn oor krijg ik een stelletje hauer Ja, battery low. Oh. Ja, dat geeft niks. Dan kan die nog een uurtje. Um, dus ik heb lavender meegenomen. Denk voor Blondie om haar een beetje te laten ontspannen. Dus je zei net al, oh, dat ruikt. Dus dan. Kijk, dan laat ik dat even zo aan haar ruiken en als ze dat ze dan zeggen ze eigenlijk als ze het nodig hebben, hè, want dat mag het paard dan zelf aangeven, dan uh, komt hij daarop terug. En als hij het niet wil, nou blondie die vindt, ja, dus dat is eigenlijk wel, dus dan heeft ze het nodig, nou dan in wezen is eigenlijk alleen die geur is eigenlijk al genoeg. We hoeven verder niet zoveel veel mee te doen, je kan het een beetje nog hier op zijn oor smeren of hier, maar omdat het de eerste keer is, is het zo wel even goed en dan heb ik eigenlijk voor Tess heb ik, um, deze meegenomen. Dat is misschien... Uh, nou ja, Moet dat in beeld? Nou, ik weet niet. Je dat in beeld? Voor het heb ik dan deze bij me. En dit geeft dan naast rust ook uh, kracht en uh, motivatie. Die geef ik ook vaak aan Daan. Doe ik eventjes op de pols of ze ruikt er even aan. Dus je zei net ook, ik vind hem lekker ruiken. Dus je mag even lekker... Je mag even een snuifje nemen. En dan doen we een heel klein beetje op je oor hier zo. Zo. Goed zo. Nou ja, dat dus. Dat doe ik dan. Dat doe je altijd met een wedstrijd. Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Nou, ja. Alleen vandaag hadden we het niet gedaan. Althans, ik had ze wel bij me. Maar. Um, het zag hem ooraf zo sterk ruiken. Ja, het, draai, het is natuurlijk echt. Het is gewoon. Uh, ja, het is gewoon super, ja, die lucht is natuurlijk gewoon super sterk, super, super geconcentreerd. Dus ja, zo doen we dat. Ja, komt er maar. Klondie. Goed hè? Sommige stukjes gingen niet zo goed, maar andere stukjes gingen wel goed. Zeker, zeker. ik uit. Ja, dat kan gebeuren. Die zit er ook zo weer in. Ben je tevreden? Ja, op zich wel, alleen ik weet nu wel waar ik aan moet werken. En dat zijn? De linker gelopen. Wat ging er mis? Uh, was te gehaast of ze luisterde soort niet. Zeker. En ook de overgangen. Ja, dus je moet een beetje meer controle en rust in de overgangen zitten. Hè? Ja. ja. Nou, daar hebben we mooi iets om aan te werken, toch? Ja. Je bleef super mooi geconcentreerd rijden. Dat kwam door mij. Ja, dat kwam door ons zweefsteef. <laughs> nee. uh, weet je, je hebt, je hebt mooi de hoeken gebruikt na, na de gebroken lijn. Ik zag ook één keer heel mooi met. Uh, dat was volgens mij bij A moest je een volte, dat je voor de volte mooi door de hoek heen reed, in de, hoek de, uh, in de volte de hoeken mooi afsneed en dan na de volte juist weer mooi door de hoek heen ging. Dat zijn natuurlijk allemaal puntjes waarop je uh, echt laat zien dat je een volte of je figuur goed rijdt. Ja. Nee, vond ik heel goed. Je hebt het goed gedaan. Okay. Oh, oké. Okay. Deze zit wel beter op jou, hoofd, deze cap. Nou ja, ja, het is stoppen, toch? Ja. Er is zo eentje die rijdt met fluwele handschoentjes en we hebben er eentje. En die heeft gewoon een paar van die grijpers van een robot. Ja, het, um, Kim heeft zijn laatste punt, een M2 gehaald. En wat er gebeurt als ze naar het Z mag, dan mogen we er in de sloot gooien. En daar zitten we. En volgens mij, hoe lang zit er al op te wachten? Best, dat, dat weet jij. Een jaar denk ik. Wel. Ja. En nu mag het eindelijk. En dan precies in de winter. Met heel veel wind. En Het wordt erg koud. Kijk, dat komt ze. Oké. Okay. Kim, Kim, die is niet zo blij. Kim krijgt even vijf minuten voorbereidingstijd. Na die vijf minuten dan zoeken ze het maar uit en dan gooien we erin in de sleutel. Dus ja. Uh, yeah. nee, <laughs> Ik weet niet of je bril afhield. Wil je je bril af Kim? Ik ja, Je ben je bril af. <laughs> ik zou ja, zou ja, wel. Ja, kom maar, zie je niet. Maak het spannend hè? Mag je niet kruimelage kip? Ja. Erin. Kom, ja, even nee. tillen. Jawel, kom erin. Oh, het is zo cool. <laughs> Daan, wat ben je aan het doen? Ik ben een voetbaat scheppen! Yay! Dat is de zaak dat Verona altijd doet. Dus uh, dat rijmen we. Even ja, een schep. Dat rijmen we op. Lekker rood. Het is woensdag. Gisteren zijn de paarden een extra dagje vrij geweest. Oké. Want nou ja, ze zijn gelongeerd toen. Want wat was er gisteren ook weer? Ik weet het eigenlijk niet meer. Uh, gisteren was het volgens mij laat. En ja, gisteren kwam uh, mijn vriendin mij spelen. Oh ja, dat was het. Gewoon niet <laughs> spelen. doet Tessa anders nooit. Dus voor een keertje ja, is het ook wel eens leuk om gewoon een keer iets anders te doen dan paardrijden. <laughs> en maandag zijn ze natuurlijk altijd vrij. Ze zijn ook gelongeerd. Dus vandaag gaan we weer rijden. met is met woensdagavond. Normaal hebben we springles. Die hebben we niet. Dus we gaan gewoon maar rijden? Ja. Tess is net wakker, uh -huh. zoals in slaapgevallen in de bed. Goed, met mijn hoofd ben ik dus vergeten om en mijn handschoenen en de camera mee te nemen. Dus toch gewoon weer met mijn telefoon. Tess is druk aan het oefenen. Die heeft een zweepje erbij, dus ik ben die helemaal niet gewend. Het zweepje is niet om te slaan, maar om aanwijzingen te geven. Dus dat is even wennen voor allebei, maar check even hoe het helpt. Het is donderdag vandaag. We zijn net bij de Arco geweest. Daar heeft Tess op Dreamgirl mogen rijden, uh, Ja, dat zie je natuurlijk ook gewoon. Hun maken er een gaaf video van, dus die kan je dan in, de, in het i'tje ergens wel vinden. Het is een beetje donker in de bak, dus dat is jammer. Maar we gaan even rijden en ik, zet de, en ik zet de camera op de standaard. Kunnen jullie even meekijken. Tess komt er nog aan, maar die had de druk met... Ik weet het niet. Links, rechts, hadden laag, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, goed zo, en ik klukken, nog... Ik heb honger in mijn buik. Ja, jij bent er ook afgevallen. Nee, dat is geen afvallen. Ik ging eraf glijden en dat staat niet op video, dus niemand weet het. Ze nou, dus ging er <laughs> toen lag ze ineens naast Elisa. Bloep. Elisa doet corona vast en ineens ploep. <laughs> ik moest heel hard lachen, maar ik schrok gewoon dat. Ik ging alleen maar afkleiden. Ik moet dingen oefenen voor de go -so party, ja? Je moet gewoon wat soepeler in je lijf, We je moet wat vaker yoga gaan doen. Wel nee, de tweede keer bleef je toch staan? Dat is goed, wij gaan eten. Het is vandaag vrijdag. En... Ik ga vandaag samen met Blondetje springen in de springles. En uh, vandaag hadden we ook foute kersttrui de dag op school. Dus ik heb een foute kersttrui aan. Wel een Bella foute kersttrui. Dus dat is helemaal fout. <laughs>